Hallo allemaal, ik ben Tine van Via Don Bosco en ik ben vandaag in de Don Bosco school in Kortrijk. Het is vandaag 2 september, de eerste schooldag en Via Don Bosco heeft daarom een heuse actie gepland in deze school. En ik ga jullie daar naartoe meenemen. Kom maar mee. Ik heb juist twee jongens gespot. We gaan eens kijken wat zij ervan vinden. Dag jongens, ik heb een vraagje. Hebben jullie enig idee wat er hier aan het gebeuren is? Nee, er loopt hier allemaal enge mannen of vrouwen rond. Ik weet niet. Heb je een idee waarom dat, dat zou kunnen zijn? Uh. Nee, niet. Echt. Wie is er blij om terug naar school te komen? Niemand! Oh. We staan hier naast een. Uh raar persoon. Hebben jullie een idee wat dat zou kunnen zijn? Nee, echt geen idee. ook niet. Denken jullie dat het een echte mens is? Dank, dank het wel. Ben je zeker? Ja. ja. Hebben jullie al eens gekeken naar de vlaggen die hier hangen? Ja, nu ja, wel. Wat zie je op die vlaggen? Mensen. Zijn dat allemaal Belgen? Nee. Dat weten we natuurlijk niet. Hebben jullie al eens gekeken naar de vlaggen en de posters die hier hangen? Waarom ik niet. Ja. De poster zegt: waarom ik niet. Ja, omdat ze in sommige landen geen school hebben. En, ja. Dus eigenlijk zegt hij: jij mocht naar school, waarom mocht ik dan niet? Campagne willen we het grote publiek bewust maken van het feit dat er die niet naar school kunnen gaan. Ik vind het erg dat er zo weinig kinderen naar school kunnen gaan. Vond je het erg als je het hoorde dat het over 265 miljoen jongeren ging? Ja. Het is een onderwerp waarover moet gesproken worden. Alle jongeren moeten wel ook een kans krijgen om onderwijs te hebben. Anders kunnen ze alleen geen uh, leuke leven halen of goede leven hebben. Beseffen jullie dan zelf dat jullie dus wel geluk hebben dat jullie naar school mogen komen? Ja, nu wel, ja. Ik ben erg blij dat ik naar school kan gaan. Dan kan ik een goede studiewijking hebben, een goede diploma krijgen en dan een goede werk vinden. Een kleine verrassing voor onze kijkers. De mannen in de morfsuit zijn dus allemaal leerkrachten. Ik zou iets willen weten: jullie mogen terug bewegen ondertussen hoor. Ja, goed zo. Ik zou graag eens willen weten waarom jullie het belangrijk vonden om hieraan mee te doen aan deze actie. Voor ons is het een eer om te mogen strijden voor onderwijs voor iedereen. Ik denk dat onze leerlingen niet goed beseffen hoeveel geluk ze hebben en dat het zeer goed is om het bewust te maken. Wisten jullie zelf dat het over 265 miljoen jongeren en kinderen ging? Dat dat het, het aantal jongeren en kinderen zijn die niet naar school mogen komen? Ik had daar absoluut geen flow idee van en ben een beetje overweldigd, moet ik zeggen. Deze actie die jullie vandaag hier hebben gedaan maakt deel uit van de grotere campagne van Via Don Bosco. Wat wilt Via Don Bosco bereiken? Wel enerzijds willen we eigenlijk het grote Belgische publiek sensibiliseren, dus bewust maken over het feit dat er anno 2019 nog steeds 265 miljoen jongeren niet de kans hebben om naar naar school te gaan en eigenlijk goed onderwijs te krijgen. 400 miljoen jongeren gaan wel naar school, maar kunnen nog steeds niet lezen, niet schrijven, niet rekenen uh, en hebben eigenlijk ja te tekort aan basisvaardigheden, omdat er een gebrek is aan goed opgeleide leerkrachten, goed schoolmateriaal enzovoort. Dus dat willen we absoluut wel belichten. Daarnaast is het ook wel een warme oproep naar onze regering, naar de beleidsmakers, om te investeren in ontwikkelingssamenwerking en te investeren in het recht op onderwijs voor iedereen. Niet enkel hier in België, maar wereldwijd. Het was duidelijk een hele geslaagde actie hier in Don Bosco-Kortrijk. Um, zowel de leerlingen als de leerkrachten als wij van Via Don Bosco zijn enorm blij met deze actie. En um, ja, samen gaan we voor het recht op kwaliteitsvol onderwijs overal ter wereld. En ook jullie kunnen helpen. Hoe kan je dat doen? Trek een foto van jezelf in deze houding. En schrijf eronder hashtag waaromikniet. Als ook de website waaromikniet.be samen voor het recht op onderwijs.